Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En alsjeblieft, laat zeker even een like achter. Abonneer. Het is een happy hour op Doc. Er was enorm veel chaos. En ik ben zelf een keer doodgegaan. Uh, ja, heel veel actie in deze video. Dus like even zeker. En geniet van deze video, oké? Okay? Ja, ja, boys, boys, boys, boys. Hier, Dit is zo dom. We is zo dom. Ooooooh. Okay. <totstutters> ja, we niet we ook gewoon... En ook nog adamantium. Gaan we gewoon erin? We zitten vast toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Adda, Adda. Ik kom op ja, we Adda. We gaan Doc in de back pakken. Ja, Doe het. we het. Turn turn turn. Ga weg. Ga weg. Ja, dan gaan het. We ga naar, naar zuid. Ga naar zuid. Cool. Hé, hey, we kunnen eens een Hoe op KO. hoe poort in. Doe het echt in. Doe het een poort in. Doe het in. Doe het echt een Doe het Ja, ik zou nog hard het Pak een poort in. gewoon. het echt een poort in. Doe het hebben kills, we hebben kills. het echt een het in. onze het die moet je ook... het echt een het is low. Push die port, push die port in! Ja, push die port in, jongens! Mets in de arme, stuur die port! Met z'n die port, met z'n die. Fuck die mensen in de back, fuck die mensen in de back, ze gaan heel je allemaal! Pak een tand voor kills zien nu. Spiritsje. Oké, deze mensen zijn het door! Nu Naar links, naar links, iedereen naar links! Links, links! Hey boys, blijf hier, laat meneer Urmie checken. Iedereen is terug, terug, terug! Blijf hier, doe Luister eens naar Kals man! We gaan nu met die. Hey! punch hun gewoon weg, punch hun weg, ze hebben streng, punch gewoon weg! Ja zie je? Oh is ongekozen man? oké okay, ik ben dood man WTF 4HP Oh mijn god ja, ja zie je? gaat nice mensen Hé, oké okay, weg weg, weg. Je, Gaan af, je af, af speel af. Af. af Boven elkaar Arve, Arve, noe boven, hey, boven, boven, boven, boven dit is 4HP, Boven elkaar Dit is niet echt. Gast Korts Help vast. help Ja ik ben daar Ik Arve jongen Dok moet wel mee. Dok moet mee. Dok, spring! Dok, spring in ons bek. Dok, van de muur. Oké, hey jongens! Dok, zet ook mee. Fight, op, fight, op, fight. op. fight, fight, fight. We zijn nu de poort uitgelopen. Zijn er maar vijf, zijn er maar zoveel. Bus, kom maar de... Ren weg, ren weg. Ja, eerder is al. Ren maar, ren maar, ren maar, ren maar. Hey, I want it, want it. Waar heen? Oké, ren nu, ren nu, ren nu. West, west, west, west. Ren naar noord, ren naar noord, ren naar noord, ren naar noord, als je op de pad bent. Ren naar hij is hem gaan chasen. Hé hey, Jerry, moet, moet niet Kijk eens naar de kop, kijk eens naar de kop dat hij niet goed hey, Hé, moet u niet met een lange boog omdraaien? Wacht even. Kan ik weet niet wat we gaan doen. Hey, misschien kan je hem ook kunnen, man. Hey, ja, ja, is niet hele groep, hè? Ja. Geloof ik. Je moet de call geven, hè? Je moet de call geven. Oké, okay, wacht, wacht. Laten ze gewoon dichtbij. Boog met je mis. Boog allemaal? Ja. Boog, wacht. Nee, miss? nee, het is niet waar. nee, nee, nee. Wordt geen gegroept? met de film. Boog ze gewoon low. Boog om met z'n allen. Run ook gewoon bogen runnen we weer gewoon weg? Oh, wij zijn van de. Wij zijn. We hebben geen boven-ding. Ik uh, ook het niet niet ja, ren, ren nog een stukje naar beneden af weten. We weg Hier hierop kunnen we niet fighten. Hey, laten dan we, dan we, we met de lange boog onderaan die boog kunnen we turnen in principe. Laat ja, hij Joey of wat hij eh Ayoup Obi won? Ja, dat zei hij toch. Uh, ja, voor, voor de groep gewoon. Oh wow. Oh, lekker wow. bloed. Oh wow. God, Ja, daar is uit. Is er ene nog groep of eh andere groep al? Nee, er zijn twee. Dit shit. Hij oh. moet er zijn. Ja, easy. ik ik nog één ik deze die andere west nog. Oh, sorry ja. maar, Floetje. Ik ga nu midden. Ik ga Ja, zin. Hey, tijd, er altijd uit. Beetje not <coughs> op. Op. Ghost, wa the end, tenté. Push it, push it. Friday's go, Friday's Bro, iemand pakt me Gas, waar de fuck is iedereen van ons? Iedereen? Ja, we zijn in de hey. rug. Zeg, kom op, Hé Hey, jongens, hey, hey, help. Rust, rust, rust, rust. Hey, Ja, hey. well, Ik zit achter die fucking groep. Rust door. door. Ik heb vouw, koude van man op mij. Rust door, rust door. Waar? push iemand. Ik heb in, echt veel man op mij. Hey, ja, ja, ja, ja. Ik ben wel dead man. Hey, deze is is dood denk ik. Ik ben ook dead, denk ik. Ja, ik ben ook dood. Ja, boys. Nee, hey, punch Fuck. voor elkaar. Punch voor mij alsjeblieft, punch voor mij. Ik ben dood man. Punch voor mij man. Ik kan, ik raak hem ik drie dood, keer. Oh, oh, en hij krijgt gewoon een keer. Ik, ga, ik zit landelijk half op hartje. die guy. Ik zit op Owe, die guy. Ik ga je, dood Ik ben een half hartje je. punch. Punch die man naar ja, op toe. Ik was een half hartje. <laughs> oh, die hoogt idee <laughs> dan. Ja, ik ben dood. Jongen, deze, deze groep is niet per se. Uh... Ja, maar ja, die uit. Ik ben keer dood van. <laughs> mensen disconnect de één <een> voor één. <laughs> Eén voor één gaan mensen dood. En ook dat... De Eredon hier was nog... Godverdeken mensen nog. Ja, ik ben 100% dood. Kijk series. 4000 views. Kom aan. <laughs> oh, wat? Ik ben echt aan het kijken. <laughs> maar ze, wel, ze zitten wel allemaal achter me aan, oké? Okay. Wie heeft hier voor katten? Kom, kraam. Ik ga naar NHS rennen en dan uh, rustig rennen. Oh, nu willen ze mij zeg maar. Terugpakken door mij te chasen, ik weet niet waarom, maar... Ik wens het snel gaan kijken. Ik ik kan, ik kan mijn keer in... in... Hey, wie heeft me Hoe zo ga je die keer keifocussen, kun. Nee, nee, nee, nee, gewoon wie heeft me gekult? Nee, nee, ik ben, nee, ben nee, gewoon nee. benieuwd, wie heeft me gekult. Heel eerlijk, wat een goede kite scene is. Je kite tussen Eredon en Doc. Oh, perfect, maak nu die 4000 views, dankjewel. <laughs> Arwijn en ik gingen ook de laatste 10 minuten nog even op Doc en nog even kijken of we een kill konden pakken, of we nog ergens konden gaan mengen en dat levert er nog grappige momenten op, dus ja, die ga je nu zien. dan is er niets. Ja, Anne komt ook zo, dan gaan we samen met Arfhe. Oh, echt? Pak je mullen jongen, dat is kuxie. Hij moet er. Ja, door. is goed, is goed. Je weet niet, je weet niet, hij moet door. Ah. Is goed Arbe. Ah, ik ben Lucio. ik ben gekuit. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Oh. Kant, ja. Onze kant. Onze ja, de... kant aan de Noordkant. Arve. Oh, 3-3, er zijn er drie. Message, go uh, easy. Ja, het zijn er wel meer eigenlijk. Dok is hier ook gewoon nog even. Maar we gaan niet gewoon zo'n dok op jou? Ja, ik heb geen... Ja, precies. Omdat ik daar juist misschien echt niet had, al heb en gezegd van bijna. Oh go. Oeps, nee, we zijn wel zijn, we zijn... We ja, dood. Jeetjes. Ja, ik ga even en chest, en dan uh, gaan we oh, weer. we zijn zo dood. Nee, oh, ja, ja. Fight, fight, fight. Ja, wacht. misschien ik zie Ik heb zoveel loot, Yo. gast. Net. Hey. Ja. Fight, fight, fight. Oh, ze gaan een pakken. Kom hier, kom hier. Kills oprapen. Je dood? Oh ja, ik, zie, ah, ik ben nu dood. Ben je dood? Nee, ook niet. Ik klop ik, ik gewoon. Hey Joey! Ik oh, zie een erendorf. Ik heb kapot nee, volgen. Ik zie een erendorf als dogfighting. Hij is hierop en kom. Maar bij jouw is kon er niks in. Ik ben nee. ook een docker. Laat me met rust. Wat heeft hij hey, kill hem. Hij ja, was er niet bij. Die is gewoon weggegaan met feiten. <laughs> uh, uh, ja. Daar komt de weer terug. <laughs> <laughs> Jongen, wat is dit nou? <laughs> <sted? laughs> wat de fuck is dit? <laughs> Dit is echt wel mooi. We zijn ook wel twee mannen, we kunnen wel gewoon echt een 4v. We kunnen kom, voetje kom. Nee, nee, nee, nee, laat. Bo, ik hou van Bo. Ik ben gewoon aan het irriteren hier. Ja, Bo dan op Eredon. Kom kom die groep volgen. Jason. Oh, de Dona heeft een brug geplaatst. Dat is top, dat is backlash. Goed, kom, goed, kom. We gaan één man afzetten. Nog één. Is goed. Arve, ik bow voor je. Oh. Laten we gaan. Ik ben al die groepen geliefd, man. Oké, okay, Arbe, uh, we zijn hier splitsen onze wegen. Uh, oh, maar is niet gemotiveerd. Mijn weg splitsen met de dood, zeg maar. Uh, ja, voor de rest. Eh, uh, ja. What the fuck, de kilono hiet altijd alles, wat huh? Wat? Stop! Stop! Ik val in het water. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop. Stop. <laughs> Ja, ik ga steeds dood. Ja, zit er nog steeds achter me aan. Ik ga nu kuiten op, op water, maar. Ja, ik had had ik Ja. fighter Kijk, kijk, kijk. Ik wil dat, Ik wil dat, ik wil dat. Oké. Toen ik op het water was, was ik dood. Dus ja. Uh, yeah. Stop, stop! Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker van een like achter. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Kilona heeft sowieso um, iets van auto-aim of zoiets. of iets van uh, die, die guy is gewoon hacker. Dus het zit de hele tijd al een kuthond te blaffen terwijl ik deze stukjes al te inspreken ben. Dus ja, uh, yeah, dat is wat jullie waarschijnlijk al de hele tijd horen. Jongens, dankjewel voor het kijken. En uh, ja, ik ben een keer gegaan Sorry, um, shoutout naar uh, Bas. Ja, doei.